Blockchain-experten. We hebben eens geluncht, elkaar taal proberen spreken, en hebben gezegd dat we zouden eigenlijk deze dialoog verder moeten zetten in een boek.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 Over een rechtsdeurwaardig. Ik heb er ook een gesproken. Ik gezegd van God, dit idee, wat vind je daarvan? Uh -huh. En die zei onmiddellijk: Ja, dit is natuurlijk fantastisch. Ieder initiatief om schulden tegen te gaan, juich ik toe. Hè? Dus, dus de intentie is helemaal goed.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 Aanvullingen? Um, ja, nou, ik denk dat, stel er zijn andere schuldeisers, dan zal dat ook binnen dat gemeentelijke schuldhulptraject, die zullen daar ook een rol binnenkrijgen. Dus um, ik ben erg benieuwd naar hoe, hoe um, ons empirisch onderzoek uh, dat soort vraagstukken gaat, ja. uh, gaat meekrijgen. Ja.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 op basis van een heel simpele algoritme als A dan B als er twee blikjes kool in de maat zitten dan komt automatisch de leverancier aanvullen tot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 de levering is te laat, dus je betaalt een boete. Dat is wel binair. Dat is wel als A dan B. Maar inderdaad, binnen het recht en contracten zijn er soms vage termen zoals redelijkheid en dergelijke. Ja, dat kan je niet in de blockchain zetten. Dat hoeft ook niet. Dus je moet ook weer zoeken waar het wel kan. Absoluut. En waar het dus niet kan. een interactie van technologie met zinvolle menselijke tussenkomst. En dat is ook een beetje waar Charlotte haar onderzoek straks, ja. of nu eigenlijk al, naar op zoek gaat. Ja. Ook voor jou, tot slot, welke impact hoop jij nog te maken met jouw onderzoek? Um...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 Thank mm -hmm.